bij de is. Je hebt mij de hele tijd gehoord achter de camera. Dus ik dacht ik ga ook een keer voor de camera. Ik heb even een collega gevraagd om mij te filmen. Deze hele week hebben wij een heel aantal hele trouwe kijkers gehad. Vonden we echt super leuk. En uh, we zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. En als jullie nog leuke ideeën hebben van ander waterschapswerk wat jullie een keer zouden willen zien. Stuur ze door. Mailen, Facebook, Twitter. We hebben alles. Je kan het ook nu uh, in de chat doen. Hebben we hebben al een paar kijkers. Drie kijkers gaan een handje omhoog. <laughs> uh, hier sluiten we de week van Ons Water in het thema waterveiligheid af. Uh, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken. Nog een laatste ding. Wat kan je nou zelf doen om aan waterveiligheid te werken? Ga eens een keer naar onswater.nl. Vul je postcode in. Dan zie je hoe jij woont in de omgeving. Waar de dijken zitten. Hoe hoog jij zit in opzichte van NAP. Heel leuk om een keer te gaan kijken. Dus www.onswater.nl En dan uh, zie ik jullie een volgende keer. Je hebt zes kijkers, uh, Sylvia. Goed gedaan, Sylvia, wat je ja, ja. zegt. En je krijgt hartjes. <laughs> dus ik zou nog even lekker verder plonsen hartjes. als het jou was. Ja, ik heb nu voor niks een waterpakt aan, hè?